Ik ben hier vandaag voor de Quick Question met Koos Wolters. Koos geeft bij KPMG leiding aan het Cyberteam. Koos, jullie hebben onlangs een onderzoek gedaan. Weten is willen. Wat hield dat onderzoek precies in? Ja, dus wat wij als KPMG graag wilden doen. Hè? Wij adviseren allerlei organisaties op gebied van data privacy. En we waren eigenlijk nieuwsgierig wat de Nederlandse burger daar nou van vindt. Dus hebben we een onderzoek gedaan onder de Nederlanders. Wat zij van de AVG weten. Uh, dus hebben ze gevraagd of ze überhaupt weten wat de AVG is. Uh, we hebben ze gevraagd naar of ze weten wat bijzondere persoonsgegevens zijn. We hebben ze gevraagd hoe ze de, hoe ze de, de privacybescherming zien uh, ten opzichte zeg maar, van bescherming van, uh, uiteindelijk, uh, tegen criminaliteit of tegen uh, terrorisme. Dat zijn allemaal vragen die in het onderzoek aan de orde zijn geweest. Oké, okay. en uh, wat is uh, jullie of jou daarin het meest opgevallen? Nou, het, kijk, het interessantste was eigenlijk dat, uh, dat uh, 82% van de Nederlanders op dat moment uh, gewoon niet uh, wisten wat de AVG was. Dus uh, wow. het onderzoeksbureau dat het onderzoek voor ons heeft gedaan, die kwam eigenlijk bij ons terug. Die zei van ja, we hebben nu een aantal mensen gebeld uh, om het interview uh, te doen of de enquête te doen. Maar uh, ja, we moeten toch even wat meer informatie hebben over wat zijn nou de rechten van mensen in, in het kader van de nieuwe wetgeving. En dat, uh, dat, dat, he, dat zeg maar die tussenfase... Die was eigenlijk meest opvallend, want ik had wel verwacht dat meer mensen zouden weten wat de AVG is. Ja, dat is eigenlijk schrikbarend. Hè? Als je kijkt naar alle organisaties en bedrijven die er heel druk mee bezig zijn. Ja. En dat doen we, uit naam ook van de burger natuurlijk, dat ja. die daar zelf helemaal niet zich bewust van is. Nee, dus uiteindelijk ja, awareness op het gebied van, van, de, van de AVG, dat is echt nog iets wat, wat uiteindelijk nog moet gebeuren. En waar ook de, de autoriteit persoonsgegevens, wat mij betreft, ook een belangrijke rol in speelt. Om dat aan burgers uit te leggen wat hun rechten zijn. En hoe gaan we dat in BV Nederland regelen? Dat ook de burgers snappen wat hun rechten zijn op het gebied van privacy. En, uh... nou, ik heb begrepen dat de awarenesscampagne er nog aankomt. Hè. Dus die zit natuurlijk al iets dichter bij, uh, bij 25 mei dan dat wij het onderzoek hebben gedaan. Dus dat, dat, is, een, uh, dat is een verschil. Uh, maar uiteindelijk, ja, ik denk dat we wel met elkaar, uh, dat er wel meer een balans moet komen tussen dat de burgers weten wat hun rechten zijn. En, en al die organisaties die nu druk bezig zijn om voor de deadline van 25 mei te zorgen dat burgers überhaupt die rechten kunnen uitoefenen. Uiteindelijk. Ja, ja. En dat, een van de opvallende dingen was ook hè, dat, dat op het moment dat wij mensen had, hebben uitgelegd in het kader van, deze, van dit onderzoek wat hun rechten zijn, dat wel 50% van de mensen die we ondervraagd hebben zegt dat ze die rechten ook gaan uitoefenen. Maar goed, daar moet je wel me, uiteindelijk rekening mee houden dat, dat uh, een groot deel daarvan, voordat wij uiteindelijk onze enquête deden, nog niet wisten wat die rechten waren. Nee. Er is dus nog een hoop werk te doen om de burgers te beschermen, ook hun recht op AVG-situaties. Wie is daar denk je verantwoordelijk voor en hoe kunnen we dat aanpakken? Nou, ik denk dat dat een gedeelde verantwoordelijkheid is. Hè. Uiteindelijk moet de overheid natuurlijk de burgers daarvan op de hoogte stellen. Van wat de rechten zijn die de burgers hebben. Maar uiteindelijk is het ook een verantwoordelijkheid van de organisaties. Dus de bedrijven die data hebben van consumenten, maar ook van hun medewerkers. Die moeten natuurlijk ook hun medewerkers en de consumenten en hun klanten en dergelijke wijzen op wat de rechten zijn die ze hebben. Dus dat is een gedeelde, gedeelde verantwoordelijkheid. En, uh, ja, en wij als burgers moeten ook natuurlijk ook geïnteresseerd zijn in de, dit verhaal. Hè? Want uh, ja, wij, schijn, ja, wij kennen waarschijnlijk allemaal onze familie en vrienden die op Instagram en Facebook en uh, hun hele wereld uh, zeg maar, en hun hele leven delen. Uh, en die zijn dan uiteindelijk uh, zeg maar heel erg verantwoordigd. Uh, dat er van alles met die gegevens gebeurt. Maar ja, als je je niet verdiept in wat de rechten zijn die je hebt, en ook niet kijkt naar wat zo'n organisatie uiteindelijk allemaal met je gegevens doet, dan wordt het natuurlijk heel moeilijk om die verwachtingenkloof tussen burgers en bedrijfsleven ook te slechten. Ja. Nou, ik ben zelf, zoals gezegd, erg geschrokken, maar ik ben erg blij dat jullie het onderzoek hebben gedaan. Dat betekent dat we nu inzichtelijk hebben dat er nog veel werk te doen is voor de Dankjewel. burger en voor bedrijven. Dus ja. uh, Ik wil je danken voor het interview. Graag gedaan. Koos Wolters, partner Cyber bij KPMG. Dank je wel.